Hij ga even mee naar het politiebureau, waar we een tweede ademanalyse gaan uitvoeren. Oh, vuur vuur. Ja, iedereen die om me rent, die knal ik neer hoor mensen. Kom op bij. Hey. Preo 1, autobrand. Ja, ik heb Preo 1, reanimatie. Hallo mensen leuk dat we kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD of Aramore. En vandaag ga ik op pad met de T5. Gemaakt door ministerie van mods. Shout out ministerie van mods. Uh, de nacht in. Doen even ja Automatisch bij blauw gaat. Even stop. En dus ook uh, volgen aan. Maar goed dat is even niet anders. Uh, in ieder geval hebben we hier nog iets. Jazeker hebben we hier nog iets. En dit zal dan wel groen zijn. ja. Oké. Okay. Laten we de straat op gaan, geen bijzonderheden om te vermelden. Denk ik, uh, even denken. nee, niks bijzonders te melden. Het wordt natuurlijk nacht. Dus uh, ja. Dat. Ik ga meteen wat voertuigcontrole doen. Ik ben solo wat gebeurt hier. Daar gebeurt iets. Iemand schript. Maar waarom? 08, Union, Paul, Young, 1, 1, 0, no, 10, 99. Ah, right. me even een winkelstraatje meepakken. Checken op bijzonderheden natuurlijk. Besluitingsstijden zullen het nu wel zijn. So, Geen bijzonderheden hier. Dan gaan we weer moeilijk doen en draaien. Allemaal geen probleem. Waarom is dat rode lampje? Wat dat? Dat zal niet horen, maar dat. Volgt die en is dat je bericht voor alle wagens? De bericht voor alle wagens. driver en Rockford Hill. u alsjeblieft prio 1. Ja, een uh, roekeloze bestuurder rijdt hier. Samen met de Audi zitten we achteraan, alleen de Audi is uitgestapt en te voetjes te de voetjes erachter gegaan. En wij rijden dus leidend voertuig achter. Ik hoor de Audi alweer aankomen rijden. Ze hebben alleen wel een verkeerde schreden. Audi die met een luchtdoornje. Ja. Het is nu druk op de weg. Heel druk zelfs. Uitstappen. Hier komen. Uitstappen. Heel goed een beetje hulp huisje oh, ben aangehouden, ik ben niet aan verplicht, een recht advocaat je gaat luisteren want er zal geweld worden gebruikt oh, nu gaat helemaal weer fout man. Tweemaal aanhouding dus, want eenmaal door mijn collega en eenmaal door mij een bericht voor alle wagens, een bericht voor ik had al gezegd je bent niet aan verplicht en je hebt dus recht op advocaat en uh, je gaat even naar het politiebureau met een collega. Ja. Dit busje is, is mogelijk gestolen, weet ik niet. Zo ze maar kunnen. Target license plate: 4, 7, Queen William Mary. Um, even kijken, we gaan. En even snel naar nou, dit voertuig voor, die viel mij op voor uh, een beetje slingerend rijgedrag. Hij kwam mij daarop aanrijden en ik zag het al. Dus we gaan we het even laten blazen. Ik heb een stopteken gegeven. Het is in een Volvo XC60. Voordat we dat doen noemen we natuurlijk wel even een kenteken check. Dadelijk hebben we daar vier uh, uh, gevaarlijke verdachten of zo in zitten. Dat wil we natuurlijk niet hebben. 9, 5, no, 10.99. I am so ready to get the city. I want know go so <sighs> was going to call you. Oh my god. Oh my god. Oh my. I was like my vision the first, huh? rijbewijs van de hem gevoud de reden van de staanhouding is dat uh, ja, sowieso hebben een verlopen rijbewijs dus dat moet u wel laten maken dat, uh, of maken, um, wel even laten verlengen um, de reden van de staanhouding is dat u ergens zag slingeren dus heeft u toevallig iets gedronken ja heeft u dan een probleem hein? ja eigenlijk wel dan als u uh, beweert iets uh, gedronken te hebben en uh, uh, dan gaat rijden heeft u ook drugs genomen toevallig uh, ben ik aangehouden vraag ze uh, nog niet uh, mag wel even blazen tot ik ze op zeg blazen blazen blazen blazen joh maar oké en dan gaan we nog even spekeltest aanhouden of uh, aan uh, uitvoeren doen ik mag in ieder geval wel uitstappen ben namelijk uh, aangehouden op dit moment tijdstip uh, geen idee uh, verrijderde invloed van alcohol ik ben niet de andere verplicht Even recht om advocaat. Wow, Hij gaat even mee naar het politiebureau waar we een tweede ademanalyse gaan uitvoeren. Oh, vuur vuur af, sla, sla, sla, sla, Ik uh, zag dit niet aankomen. Ja, we maakten meteen gebruik van dodelijk vuur, dan ga ik niet meer.. Uh nog over op aanhouden dit was gewoon een poging tot liquidatie wapensbergen bergen uh, toch maar een uh, ambulance deze kant op effe voor de beste mevrouw meldkamer zet me maar uh, mee op de melding ik uh, kom uh, zo uh, die kant op keuze van me, want de auto rijdt van me weg hier uh, in ieder geval een uh, persoon die wordt gezocht uh, en die reed hier om de hoek gezien de ambulance hier bijna is dacht ik van laat ik nou uh, Alvast op die melding koppelen. Maar het voertuig rijdt weg. Ja weet je. Ik kon nog net wel noodknop indrukken. Maar voordat iedereen hier is. Dat is allemaal al opgelost hier. Ze was al dood namelijk. Dat is natuurlijk de krafter, Die hebben jullie wel al gezien. Denk ik. Zo niet dan. Op het moment dat deze video wordt gemaakt. Is de, nog niet, de video met de nog niet gereleased. Of online gezet. Dus kan zijn. Tot jullie hem wel hebben gezien of niet. Maar jullie hebben hem sowieso al in de HV-video gezien voordat jullie de video met de krafter zelf zagen. Dus dat is al één ding wat duidelijk is. Um, ja. Kofferbak jopen. Nou eigenlijk hoeft dat niet, want bij de T5's, geloof ik, uh, zit de kogelwerende vesten. Zitten de kogelwerende vesten. Bij de bestuurder en de bijrijders kant deze melding is ten einde Goed werk. Uh, je weet wel uh, hier in de deur dus uh, deurtje open ik weet helemaal niet hij werd gezocht ik moet jullie verschuldig blijven waarvoor boeien doet niks we pakken we een kogelwerend en ah, we gaan hem aanhouden. we wachten hier even op gelijk begraven ondernemer en dan gaan we eventuele collega's die ook zijn toegesneld naar deze melding Cheese. Jeez. Jeez. snel helpen jullie redden het hier wel hè boys oké okay. succes hoi uh. dan gaan wij snel daarheen naar dus de persoon die uh, door ons wordt gezocht en mogelijk uh, moet worden aangehouden of die moet worden aangehouden uh, en heb ik daar nou, ik denk dat die wordt gezocht voor um, ik geloof voor inbraak dat betekent niet zozeer dat we meteen een betere gaan uitvoeren. Trash passing of zoiets. Dat was geloof ik gewoon op een gebied komen waar je niet mag komen. Meen ik. Trash passen, weet ik het. Um, in ieder geval. Ik nader het voertuig redelijk snel, dus dat is mooi. Die zal ook wel doorhebben tot er inmiddels een T5 busje wel heel snel achter hem aan zit. En als je weet dat je wordt gezocht dan is het gewoon een kwestie van geduld, zullen we maar zeggen. Die gaat wat snelheid maken. Ik wil nog even weten waar. Ja dat kunnen we natuurlijk niet zien. Oh, dat nu dat is weg joh. Deze wordt niet gezien. Raar. Oké. Okay. Ben een mijn hoede, noodknop erbij. Hoeveel personen zitten in het voertuig? Twee. Ja die gaan schieten, dat weet je nu al. Eentje gaat schieten, eentje pakt een uh, golfclub. Zullen we wel hè? Goedendag. Hi. Ik wil even dat je uitstapt vriend. Oh nee, wat is dat? Oh, vuurwapen, zie je, godbot nonnen. Ah, nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Shit. Wow, automatisch vuurwapen ook nog. Rennen Wim, wat doe je? Dekking zoeken, dekking zoeken, dekking zoeken. Nee shit, ze zijn nog nog assistentie aan het bellen. Waar zijn ze, waar zijn ze? Ja ik weet niet of dit onschuldige burgers zijn wat hier nu... Wie nou een onschuldige burger? Iedereen die nu zijn hoofd laat zien, als op Oké, gelijk zijn, kop. Okay, collega's zijn, er. Collega's zijn... Oh, ik ben nog bijna een okay, Ik moet daar even dekking zoeken. Ik, dit gaat helemaal fout. Ze hebben assistentie gebeld. Ze hebben ge... Oh shit, wie is dat? Oh, dat is die. Ja. Ja, iedereen die me rent, die knal ik neer, hoor mensen. Kom op, bij. Hey. Dat vallen. Oh shit. Wow ik werd van links Web neer Web neer gaat helemaal fout dit Wat hebben ze? Oh dit is op de dag ja logisch Moet ik daar nog heen? Ik kan er wel even heen zo, we gewoon teleporteren erop? Ja, we gaan eens even snel teleporteren. Eens kijken wat de damage hier is. Een collega, twee collega's, meerdere collega's. Hoi. Ik wil die gas vinden die mij heeft neergeknald. Die staan misschien nog hier in het tuin. Nou, dit zullen ze niet zijn. Nou. Oké. Okay. Maar goed. Ja, niks aan te doen. We gaan gewoon verder alsof er niks gebeurd is. Dus ook lekker weer in de nacht, want ik vind het veel te licht. Uh, ja Het was even. Uh... Wat gebeurde er nou? Heb jij nou een helemaal Nee. Oh, dat is niet gezond. We hebben een driver onder de influence um, Portola Drive. Um, wat gebeurde er nou? Ik had voertuig aan de kant gezet. Ik wilde aanspreken, ze rijden achteruit. Dat verwachtte ik dus niet. Waardoor ik eigenlijk automatisch niet meer op die noodknop drukte. Vervolgens wordt er geschoten. Maar toen zat ik wel weer met iets met, met die ja, kentekencheck zo deed ik. Uh, gevolgd door mijn hand op mijn schouder had. In mijn verbeelden ging het zo. Misschien zeggen jullie nu wel van uh, zo ging het helemaal niet. Maar mijn verbeelden ging het zo. Uh, mijn gedachten. Um, hand op de schouder en wegrennen, ja, toen werd er geschoten, stapten ze uit, toen zag ik ook nog eens dat ze hadden lopen bellen, stond een beeld, ze hadden gebeld voor assistentie en opeens stonden ze hier met vijf man, waarna ze mij een beetje in die tuin hadden ingesloten en uiteindelijk hadden doodgeschoten. Goeiedag. Hey. Um, ik wil graag even een rijbewijs zien van uw beste mevrouw. Oké, okay. goed. Wat is er met de voertuig gebeurd? Hij moet naar de garage-agent Oké, okay, maar ga je daar nu heen? Of ga je naar huis? Want het is zeg maar twee uur s'nachts, laten we daar even vanuit gaan. Dus het lijkt niet dat je naar de garage moet. Um, dus ja, ik krijg wel een bekeuring van mij. Heb je toevallig iets gedronken? Of ge gesnoven of zo? Weet ik, gerookt? Oké, okay. dan even spreeksontest afnemen. Zeg. Ik kan natuurlijk niet helemaal nagaan van.. Uh... Nou, wat is allemaal kapot? Laten we het daar anders maar gewoon op pakken. Ja, lampen niet. Motor. Band? Of alleen motor? Ja, een band. Oh shit, oh shit, oh shit. Los hemitjes, um... Ja weet ik voor wat ik moet doen weet je wat uh, ik vind het goed we zien het even door de vingers en niet zozeer dat we haar laten gaan maar eerder dat ik gewoon in gedachte heb ik uh, haar nu een bekeuring gegeven voor dit en mag ze alleen nog naar huis rijden en voor de rest niks voor een uh, ja gewoon een voertuig wat niet uitziet zo daarop houden Dit voor alle wagens. Bericht voor alle wagen. We hebben een auto op fire in Rockford Hill. Respond code 3. Prio 1, autobrand. Hey oh. Ja, dat was een autobrand Die is echt er uh, helemaal uh, Al zien. Zit er een kenteken op? Ja zeker, zit er een kenteken op Je ziet toch dat hier een auto staat, hè, beste meneer Of uh, ligt er nou allemaal mij? Bericht voor alle wagen. Bericht, al bericht voor alle wagen. Bericht voor alle wagen. Brich voor alle wagen. Brich ja ik wagen. Brich voor De oh. Ik ben niet helemaal lekker aan het reanimeren. Maar misschien moeten we nog eens een ambulance laten komen. Volgt hij in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Een voor alle wagens. Medical aid en een brandweer. On, um, Want een reanimatie. Hij rijdt alsjeblieft Prio 1. Oh, hij komt bij en hij vraagt meteen wat is er gebeurd. vind ik knap. We kunnen echt praten als je bent hier in Mijndel. De brandweerwagen is aanrijden. Dat is de brandweer. Maat is los. Wat een herrie allemaal! Zo, die weer uitgedaan, het steek ik ook alweer weer in het vest. Zo, en we terug op het HB. Waar de ochtenddienst al klaar staat, kijk eens daar. Ik ga mijn uh, voertuig overdragen naar de ochtenddienst. En ik ga jullie bedanken voor het kijken. Heb het jullie een leuke video vonden. Begin erg druk, midden erg druk. En dan op het einde van de dienst. Zoals je ziet alweer ochtend. Uh, dus het is rustig gebleven. Dat is ook wel eens lekker. Wim gaat in ieder geval slapen. ik zie jullie graag om een paar dagen bij een nieuwe video. Wat dat gaat zijn. Dat is wederom kamar roleplay. Maar dan een ander scenario dan de reanimatie die jullie laatst hadden gezien. Dus uh, ja, laat je verrassen zoals ik zeggen. Tot dan. Doei.